Ik heb een uh, tip voor jou. Er is no secret, alleen maar stretchen. Zelfs als ik op PlayStation speel bijvoorbeeld, gewoon met mijn benen zo open, dan ik speel mijn PlayStation bijvoorbeeld. God! De lenigheid is super super belangrijk. Oké, okay, nu staan we. Blijf staan ja. Eén, 1 2 3 de kant. Wat? Hier hier raken en dan naar achter. Heel goed. We gaan beginnen met de basistrap en dan noemt Abchaggy. Oké? Hoppa! 1, 2, 3, 4! Heel goed, heel goed, heel goed, heel goed. Je weet, om punten te scoren, je moet hier raken of hier. Ach ja! Let's go! Atja! Hé, hop, één keer, één keer. Atja! Heel goed. Dikke merci voor de initiatie en uh, op naar goud, hè. Ja. Charriët. Nog hier. Dankjewel, je. Deel jouw recepten en sportige keukentips via Instagram en tag ons, want als je meer dan 250 likes hebt, beland je in de kampioenenlijst van De Lijze magazine en dat is echt top. En wil je meer recepten, meer workouts van onze kampioenen, surf dan naar Thank <laughs>